Ja, goedemorgen allemaal en welkom bij uh, dit webinar genaamd vaardig in de zorg, in serieuze zorg. Mijn naam is Jelle van Deurzen van TTS. Uh, naast mij bevinden zich uh, virtueel weliswaar mijn collega's uh, Twan Rutte en Henk Arts, die ik zo bij dit, uh, het woord ga geven. Alvorens wij gaan starten heb ik nog een paar uh, huishoudelijke mededelingen, dus ik zou graag naar de volgende slide willen gaan Ik kan meteen testen of alles goed functioneert. Ja, ja allereerst, allereerst uh, iedereen staat uh, automatisch gemute. Uh, wilt u toch uh, een vraag stellen? Ja, graag. Doe dat dan via of de chat of de question panel aan de rechterzijde. Deze beantwoorden wij op het einde één uh, voor één. Uh, de presentatie wordt uh, achteraf uh, ook verstrekt, ook uh, inclusief alle bronnen voor aanvullende informatie. Uh, daar wil ik nog aan toevoegen dat uh, ja, Henk en ik bevinden zich uh, nu in Duitsland. Uh, ja, mensen die bekend zijn met Duitsland weten wel uh, hoe het met de internetverbinding weliswaar ooit kan zijn hier. Dus mocht er hier en daar wat vertraging oplopen, dan, uh, dan weet u waar het aan ligt. Dus dat wil ik ook even vooraf uh, gezegd hebben. Nog een laatste puntje, wat hier niet uh, op de slide staat, is dat, uh, dat u in het midden in het scherm heeft u een balk staan. Kijk, mocht u de presentatie groot willen zien, dan kunt u daar via het balkje in het midden, via de drie streepjes zijn het geloven, kunt u, ons, uh, kunt u onze camerabeelden omhoog slepen. Ja, Henk? Oké. Okay. Nou, uh, allemaal uh, welkom inderdaad uh, in dit, uh, in dit we, uh, webinar. Uh, ik zal uh, beginnen om uh, iets over de inhoud te vertellen. Uh, we gaan uh, met name dadelijk kijken van, ja, goed, wat, uh, hoe staat het met de digitale vaardigheid binnen, binnen de zorg? Uh, wat uh, levert het op als je investeert in, uh, in digitale adoptie? En... Uh, en dan uh, met name kijken we van wat zijn nou de ontwikkelingen op de manier waarop je die digitale adoptie kunt, uh, kunt stimuleren. Met name ontwikkelingen op uh, het gebied van leren. En specifiek zullen we dan uh, inzoomen op uh, performance support. En uh, wat dat oplevert. En uh, uh, ja, ongeveer de helft van de presentatie zal bestaan uit een stuk praktijk. Die door mijn collega van Rutte zal worden ingebracht. Op de eerste vraag, uh, ja, wat betreft de, de omvang van het probleem van digivadigheid, denk dat we allemaal uh, wel uh, daar een gevoel bij hebben en uh, geven ook aan de belangstelling uh, die voor dit webinar uh, was. Dus uh, uh, dat, dat we ons daar allemaal zorgen over maken. Uh, als we zien wat er uh, aan bijscholing uh, plaatsvindt uh, uh, en wat er aan actuele kennis is, dan... Blijkt dat dat behoorlijk laag is. Dit is een, komt uit het onderzoek van 2020. noodzaak noodzaak van investeren in digitale vaardigheden in de zorg. En je ziet gewoon dat die cijfers verontrust, erg verontrustend zijn. Dat meer dan de helft van de mensen in de zorg zich toch zorgen maakt om de digitale vaardigheden. En zelfs in de VVT, de verzorgings- en beestelhuis en de thuiszorg. Dat, dat 20% van de medewerkers nog een digitale starter is. Uh, dat, uh, ja, dat, is uh, dat is uiteraard uh, heel veel ruimte om, uh, om te verbeteren. En uh, zorg uh, zien we uh, weliswaar een, uh, een lage cijfer max, nog steeds. Ik denk dat iedereen daar telt. Dat iedereen gewoon mee moet kunnen in uh, wat, er, uh, wat er aan ontwikkelingen plaatsvindt uh, binnen de zorg. En uh, als we het laatste punt zien, dan zie je... Uh, dat het heel vaak gaat om, uh, om concrete vaardigheden. De, de vragen die gaan uh, na, natuurlijk om uh, wat de mensen direct bezighoudt. En uh, vrijwel iedereen in de zorg heeft te maken met uh, een ECD, elektronisch uh, cliëntensysteem of een uh, patiëntensysteem. En de planning uiteraard, want dat heb je elke dag mee, uh, mee van doen. Dus uh, het probleem is er, we horen het ook van de gesprekken die we hebben in, uh, in zorginstellingen. Uh, uh, TTS is een internationale organisatie, we horen het internationaal. Het Nederland loopt daarin uh, uh, niet achter. Uh, we zien uh, overal een verhoogde uh, digitali digitaliseringsdruk. Uh, er worden projecten opgestart, vaak projecten die parallel lopen, waardoor de druk nog, uh, nog eens toeneemt. En als je bekijkt wat uh, het uh, uh, aan inspanning kost om om een hele organisatie op te leiden voor een uh, nieuwe uh, EPD of een ECD... Uh, dan is dat gigantisch en er is eigenlijk geen tijd. Uh, nou, dus, uh, maar het, uh, het, het ja, niet goed kunnen gebruiken van een dergelijk systeem... betekent ook dat je tegen allerlei problemen gaat lopen. Want uiteindelijk loopt, uh, worden behandelingen vastgelegd... en uiteindelijk leidt dat tot financiering. Uh, en ook misschien wel uh, als het verkeerd gebeurt of verkeerde zorg... wat nog uh, een grotere ramp is... En ook van, uh, vanuit de, de, de ondersteuning, de helpdesk, uh, zien we dat er een behoorlijke ondersteuning uh, nodig is. Nou, dat leidt ook tot medewerkers, en daar gaat het uiteindelijk om, uh, dat er uh, weerstaat, weerstand uh, uh, is tegen elke nieuwe digitalisering. Uh, is niet echt uh, affiniteit. En uh, ja, dat, dat uh, je ziet ook mensen daardoor. Uh, eh, onder enorme druk staan en dat het ja, overbelast zijn. En dat het ook leidt tot, tot verloop van personeel. Nou, dingen die we eigenlijk niet willen en eh, waar we eh, zoeken naar, naar, naar oplossingen. Nou, die gevaardigheid is een van, die, eh, van de dingen die daarin belangrijk is. Maar wat bedoelen we daar nou mee? Wat, wat is die vaardigheid nou? nou er, is een, er zijn definities. Eh, dit is onder andere van die gevaardig in de zorg. Eh, en dan gaat het om een viertal. Uh, items, met name zeg maar de, uh, de, ja, de operationele vaardigheden in de zin van kun je omgaan met de software, kun je omgaan met, uh, met uh, de apparatuur uh, die we toepassen binnen die, uh, uh, binnen die omgeving. Nou, de telefoon, dat zal uh, vaak wel lukken, maar een tablet of een laptop is al soms wat complexer met een operating system. En uh, uh, ja, dan praten we nog niet eens over de software zelf. Uh, het gaat ook over informatievaardigheden, hè. hoe handig ben je om, om, om dingen op te zoeken en, uh, en uh, ja, kun je betrouwbaarheid van informatie beoordelen, dat soort zaken. Het digitaal samenwerken is een van de uh, belangrijke vaardigheden, want uh, we doen steeds meer in, in teams uh, online, uh, en werken samen aan, aan bepaalde uh, producten. En uh, last but not least is uh, onder andere digitale uh, uh, veiligheid. We het, er komt regelmatig in de dat weer ergens een, een dossier toch uh, uh, op straat is gekomen of uh, uh, ongeautoriseerd is ingezien, et cetera. Nou, hoe kunnen we dat voorkomen? Nou, dat behoort allemaal tot, tot het gebied uh, digitale vaardigheid. Uh, je zou misschien een uh, zelfscan kunnen doen. U krijgt deze presentatie en daar uh, zit een link in waardoor je zelf een test kunt doen. Om uh, ook te beoordelen hoe digivaardig jullie uh, zelf uh, zijn. Oké, okay. wat, uh, wat levert het nou op op het moment dat je uh, zeg maar echt investeert in het verhogen van die digitale adoptie? Uh, dan kun je een aantal uh, zaken noemen. En, uh, dit zijn dan met name de zaken meer aan de kant van de, uh, van de medewerker. Hè. Het, het, het uh, plezier in je werk op het moment dat je met vertrouwen de hulpmiddelen kunt gebruiken. Dan verhoogt dat, dat natuurlijk je werkplezier. En het, uh, het vermindert de, de, de werkdruk aan de andere kant. Hè, omdat je minder verstoringen hebt. Of minder uh, vaak fouten op moet lossen. Dat soort zaken. Uh, wat ook weer uh, een effect heeft op het uh, verzuiminverloop. En uiteindelijk. Op het moment dat we uh, de hulpmiddelen goed kunnen gebruiken. Uh, dan betekent dat ook dat het een effect heeft op uh, de kwaliteit van de zorg. Want we besparen tijd. We hebben betere informatie. Minder fouten, et cetera. Aan de andere kant is het ook, uh, en dat zit meer aan de, uh, de organisatiekanten, met name de automatisering. Uh, ja, informatiebeveiliging is een gigantisch hot item. Uh, zeker met de VGA uh, uh, van de afgelopen jaren uh, ja, moeten we heel goed oppassen wat, uh, wat er gebeurt met, uh, met de gegevens. En patiëntengegevens zijn daar nog eens extra uh, gevoelig. Nou, we zien ook dat uh, een, een lage digitale vaardigheid leidt tot meer kosten aan de ICT-kant. Dus, uh, en aan de andere kant benutten we niet, uh, halen we niet de waarde die uiteindelijk uh, beoogd was met de implementatie van, uh, van nieuwe uh, technologie. En is dan een rem dus ook op, uh, op innovatie. Uh, wij zijn een uh, club die zich met name met leren uh, bezighoudt. Ook daar zien we dat uh, op het moment dat mensen digivaardig zijn, dus ook meer openstaan en, en uh, makkelijker uh, uh, kunnen leren door uh, zeg maar plaats en tijd onafhankelijk leren, en omdat je met uh, digitale technologie, met e-learning, in je plaatsen on onafhankelijk zeg maar heb je toegang tot uh, informatie. En aan de andere kant, uh, het totaal heeft ook nog eens een, uh, een kostenbesparend uh, effect, en dat uh, wordt ook vaak uh, wel gezien. Nou. Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van leren? Waar beweegt het een beetje naartoe? Daarvoor heb ik een plaatje. Is al, als je kijkt naar de jaartallen bovenin, dan lijkt dat al oud. Maar als we kijken naar de huidige situatie van ontwikkeling, ontwikkeling op het gebied van leren, zeker ook in de zorg, zien we dat dit zo'n beetje op dit moment speelt. Dat we van trainingen als een event, klassikale trainingen, naar veel meer leren als een continu proces. Je kunt niet af en toe leren, je bent eigenlijk continu bezig met leren. Dus het leren verplaatst je ook steeds meer naar leren op de werkplek. En als je mensen in de praktijk zou vragen van waar heb je nou het meeste geleerd? Dan zal, waar heb je nou het vak geleerd? Dan zal ook meeste, meeste mensen zullen dan ook, Antwoorden op de werkplek en, en, en niet in de training, want daar is de, natuurlijk je, je, je echte praktijk. En, uh, nou, dus het, het, het leren is, is niet meer een geïsoleerde activiteit, maar moet uh, continu toegankelijk zijn en continu beschikbaar zijn. Uh, wat je daarin uh, ziet, ik ga niet alle punten één voor één langs, maar dat, uh, uh, ja, dat we eigenlijk van training naar uh, lerend werken gaan. En, uh, een uh, electronic performance support, waar we straks wat meer op uh, in gaan zoomen, is een van die ontwikkelingen die je ziet uh, in rap tempo uh, toenemen, uh, toegepast binnen de zorg, maar ook buiten, buiten de zorg. En misschien wel het, het, het, het allerbelangrijkste is dat het niet meer iets is wat, uh, wat uh, ja, vanuit een aanbodzijde wordt uh, neergezet, maar uh, de medewerkers uh, kunnen het naar zich toe halen op het moment dat ze... Uh, dat ze een behoefte hebben, dus van push naar pool. En op het moment dat je het naar een pool brengt, dan is natuurlijk ook de motivatie het allerhoogst en het leereffect het hoogst. Je ziet het ook, dit is een hele recente grafiek met betrekking tot allerlei soorten leer, leeroplossingen. En wat, wat je ook ziet, is dat de performance support in feite naar een stadium van volwassenheid is gegroeid. Uh, waar het eerst voor een paar jaar uh, echt een, uh, ja, een technologisch snufje was. Uh, een hype echt. En uh, zie je nu dat het naar volwassenheid groeit. En kunnen we uh, met recht zeggen dat het, uh, dat het impact uh, heeft. Nou, uh, wat levert het op? Performance support dan. Om uh, verder daarop in te zoomen. Nou, Een heleboel van die dingen die ik eerder uh, noemde. Van die uitdagingen. Op een van de eerste slides. Uh, die kun je voor een deel oplossen. Ik zal niet zeggen dat het uh, alles oplost, maar uh, uh, het helpt in ieder geval uh, enorm. He, dat dat uh, De drempel voor digitalisering uh, ja, wordt enorm lager op het moment dat je altijd weet dat, er, dat je ondersteuning direct uh, in twee kliks uh, tien seconden bij de hand hebt. En uh, Je ziet dat je veel minder tijd verliest uh, aan, aan training, kortere inwerkperiodes foutpercentage beperken, uh, uh, uh, helpdesk beperken, dat soort uh, uh, voordelen haal je op het moment dat je van het oude model, en eh, puur klassikale training, echt gaat naar ook uh, ondersteuning in het werkproces en of dat nou is in een uh, software applicatie, dus op uh, het scherm, of dat dat is uh, op je mobiele telefoon. Uh, direct uh, bij de hand uh, in de praktijk. Ook voor toepassingen die niet direct gerelateerd zijn aan software. Maar wel aan innovatie. Hebt, we hebben een zorg toch te maken met gigantische technologische innovatie. Die, die niet eens direct software gerelateerd is. En We zullen van beide uh, zo meteen een uh, voorbeeld uh, laten zien. Nou, als je nou kijkt naar de oplossing die TTS uh, uh, biedt. Dan uh, is die gekoppeld aan de five moments of need. Dat is een, dat is een uh, methodiek. Uh, waarin we uh, eigenlijk proberen een oplossing te bieden voor alle momenten van behoefte. En uh, dan kijken we eerst naar, uh, ja, als iets nieuw is, dan kijk je toch vooral naar trainingsinstrumenten. Of als je iets uh, meer wil leren, naar een georganiseerd leerproces. Uh, en uh, in de praktijk is het, god, hoe zal het ook alweer? Hè? Uh, het, het, als je aan het toepassen bent en je loopt tegen iets aan, je weet niet meer hoe het werkt, dan praten we over het, ja, het toepassen. Uh, of als er een probleem optreedt, hoe kan ik snel een, uh, een oplossing uh, uh, daarvoor vinden? En vergeet niet het laatste als er iets verandert. Nou, de eerste, dat is met name het meer het formele leren, die eerste twee uh, momenten. En de uh, moment 3, 4 en 5, dat is echt in de praktijk uh, op het moment dat je het nodig hebt in het werkproces. Dus uh, als je kijkt naar wat we ondersteunen met onze oplossing, is dat. Enerzijds learning en aan de andere kant, en uh, excuus voor uh, de Engelse termen, is het zeg maar de technologieondersteuning, technology guidance, maar ook, vooral ook de processen en het waarom en het hoe. Het gaat niet alleen om de kliks, uh, het gaat ook om hoe uh, gebruik je uh, de hulpmiddelen op een optimale manier, zodanig dat uh, je krijgt wat je, wat, uh, wat je verwacht. Als we kijken naar uh, dat leren, dat, dat, we zeggen in feite al 70%, 80% soms van het leren vindt echt in de praktijk plaats. En uh, uh, ja, 10% en of dat percentage nou echt 10 is, of 12, of 15, dat doet er niet zo in. Maar uh, het echte formele leren, daar uh, is het inzicht op vandaag wel uh, duidelijk dat, het, dat het, de effectiviteit daarvan uh, een stuk lager is. En dat daardoor, uh, zeg maar, dit lage percentage. Maar als je nou kijkt waar het geld nog steeds naartoe gaat, dan zien we dat het 90% van het budget naar formele opleidingen gaat. En daar is denk ik een, uh, ja, een echte verandering uh, nog wel uh, noodzakelijk. Nou, hoe uh, werkt uh, ja, die oplossing uh, uh, die uh, wij als organisatie bieden, dat is de TTS Performance Suite, uh, op het moment dat je een verandering hebt... Dan heb je te maken met tijd en, uh, en je hebt te maken met de ont uh, ontwikkeling van competentie. Uh, nou, vroeger deden we heel veel trainingsinspanning voor dat je zeg maar, de verandering live bracht. En, en daarna was het vallen op staan in de praktijk en leren van je collega's enzovoorts. Uh, en wat we doen met uh, de oplossing die wij uh, neerzetten met DTS Performance Suite, is dat we die trainingstijd gigantisch verkorten. Dus inkorten, eh, waardoor het ook makkelijker te organiseren is, dichter bij het moment dat je die verandering echt inzet. En in de praktijk zorgen we ervoor dat eh, concrete instructies beschikbaar zijn op het moment van behoefte, passend bij de context waarin je zit. Eh, we creëren als het ware een vangnet, altijd die digitale assistent eh, beschikbaar. Wat betekent dus dat je ook veel sneller op een hoger competentieniveau zit. Dat gezegd hebben, dan zie je dat ook als het gaat om de leermiddelen, eh, dat we de voorkant ondersteunen, dus het voorbereiden wat gebeurt er voordat iets wordt geïmplementeerd, een nieuw hulpmiddel, een nieuw proces, een nieuwe software, dan praten we toch over een stuk leercontent die eh, ontwikkeld wordt. En dat kan zijn eh, met betrekking tot motivatie, met betrekking tot uitleg van concepten, processen en dergelijke. Eh, en in de praktijk zul je zien dat het... Vooral uh, bestaat uit stap voor stap instructies uh, of meer detailachtergrond op het moment dat het nodig is of toegang tot, uh, tot studie, uh, studiemateriaal. Maar het, dit geheel uh, zeg maar ondersteunen we, dus het is, uh, het is niet een deel ondersteuning, in feite ondersteunen we al die mogelijkheden. Nou, als je kijkt naar performance support, kennen we dat eigenlijk allemaal. Als je naar Google gaat of naar ja, YouTube of, uh, of iets dergelijks op internet. Dan zou je ook kunnen zeggen dat dat performance support is. Zelfs de quick reference case zoals sommigen die nog uh, kennen is performance support. Maar is het effectieve performance support? Daar gaat het om. Die vraag die is erg belangrijk. En uh, wij stellen dat uh, effectieve performance support is op het moment dat het beschikbaar is echt in het werkproces. Uh, dus, uh, uh, want dan is het, uh, heeft het de hoogste relevantie en ook het hoogste effect. Uh, verder, te wil. Dat wil zeggen, het moet aansluiten bij de context. Het heeft geen zin om toegang te geven tot een hele bibliotheek aan kennis. Uh, als je van tevoren op basis van context eigenlijk al kunt bepalen van welke instructies zijn relevant in die bepaalde context. En context kan zijn op welk scherm je zit binnen een uh, ECD. Het kan zijn welke rol je hebt. Uh, en uh, op het moment dat je praat over niet software, dan kan het ook zijn de locatie waar je bent of het Hulpmiddel uh, waar je bij staat. Uh, dus, context kun je op verschillende manieren uitpakken. En aan de andere kant, precies genoeg. Dus niet mensen overwelden met, met een hele bak aan kennis. Nee, alleen die kennis die op dat moment relevant is. Dan praten we over uh, effectieve performance support. En uh, wat we dan vervolgens doen, dat ook nog beschikbaar stellen via één toegang. Je zult straks het sinaasappeltje gedemonstreerd zien door Twan. Uh, dus één punt, zodat het altijd herken, herkenbaar is op het moment dat ik hulp nodig heb. Maakt niet uit voor welke toepassing één punt van toegang. Daarmee creëer je dan ook één punt van, van waarheid. Je hoeft niet op verschillende plekken te gaan kijken. Eén toegang en daar staat de meest actuele instructie. En dat creëert uiteindelijk vertrouwen. Nou goed, en als dat ook nog eens beschikbaar is, in twee kliks en tien seconden. En uh, ja, alle dagen van de week dan, uh, dan heb je een uh, hele mooie, mooie oplossing en dat gaat uh, Twan in de komende demo uh, nu laten zien Twan ja Henk, vo voordat ik het scherm overneem van je, uh, ik ben ja. er klaar voor maar in de tussentijd zie ik een vraag in de vraagbaak, Jelle, kan jij die vraag uh, oppakken dan ga ik intussen mijn kant voorbereiden ja, ja, doe het, Twan. Ik zie inderdaad ook een vraag uh, voorbij komen. Uh, wel een interessante voorheen, denk ik. Waar zien jullie de financiële besparingen, is de vraag. Waar de financiële besparing zit? Nou, uh, het, ja. het, gaat, het gaat uiteindelijk gaat het om efficiëntie. En, uh, en efficiëntie in de tijd die mensen kwijt zijn met zoeken. Uh, uh, het gaat om tijd die mensen zijn kwijt zijn met training. Want je kunt training inspanning Gigantisch uh, verminderen. Uh, we hebben echt, uh, gigant, uh, ja, echt heel veel voorbeelden waar we uh, tot de helft van de trainingstijd uh, uh, zijn gekomen. En uh, het uh, bespaart op, uh, op ondersteuning in de praktijk. Uh, en nog los van het creëren van het materiaal, wat, uh, wat we, het trainingsmateriaal, wat op een enorm uh, efficiënte manier gebeurt. Dus je hebt op verschillende manieren, creëer je efficiëntie. En uiteindelijk kun je dat natuurlijk uh, vertalen in, in, in, in, in, uh, in kosten. Uh, maar het gaat er natuurlijk ook om kwaliteit. Dat zou mijn antwoord hierop zijn. Ja, juist. Dankjewel Henk. Uh, Twan, ben jij inmiddels klaar om uh, te starten? Als het goed is zien jullie mijn scherm. Een groot zwart scherm met er onder mijn, mijn taakbalk. Uh, Henk, kan jij dat bevestigen? Ja, ja, ja. Ja, goed. Top, top, top. Oké. Okay. Um, een praktijkvoorbeeld. He, wat ik ga laten zien is eigenlijk een beetje wat Heng net in de theorie neerschetst. Dat ga ik laten zien in de praktijk. Ik uh, ga daarbij eigenlijk twee voorbeelden aan. Iemand die met een laptop werkt. En daar applicaties benadert en daar ondersteuning bij nodig heeft. Zowel algemene applicaties zoals in de zorg. En ik wil ook nog een klein stukje laten zien van mobiele support. Want niet iedereen binnen de zorg die heeft continu een laptop voor de neus. We lopen rond in een, in een ziekenhuis, in een, nou, in een zorgcentrum, et cetera. En op het moment dat je daar ondersteuning nodig hebt, dan heb je dus niet altijd je laptop in de hand. Maar vaak wel een mobiel device, een tablet of een telefoon beschikbaar. Dus ook daarvan wil ik het een en ander laten zien. Het voorbeeld waar ik mee ga starten. Ik ga het voorbeeld laten zien aan de kant van de eindgebruikerskant. Um, ook heel interessant is hoe dat het allemaal gemaakt wordt en snel kan worden onderhouden, want dat is ook een voorwaarde om je content up to date te houden, zodat die, die, dat enkele punt van vertrouwen uh, ook daadwerkelijk werkelijkheid blijft. Hè? Niemand wil naar een omgeving toe waar de informatie niet up to date is. Uh, dus dat zit erachter. Komen we vandaag niet aan toe. Dus wellicht interesse, dan uh, laat het ons achteraf weten. En dan zijn we uh, graag bereid om ook het maakdeel daar te laten zien. Maar nu de kant is vanuit de eindgebruiker. Nou, ik, uh, ik werk met mijn, uh, met mijn laptop. Ik heb toevallig een mooie, uh, hele lege, zwarte achtergrond. Uh, sommigen hebben daar wat, wat spranktelers op staan. Ik hou het even simpel hier. En ik ben aan het werk. En in welke applicatie ik ook aan het werk ben, ben, Henk noemde dat enkele punt van toegang. Nou, ik begin even heel simpel met, uh, met Microsoft Office. Ik ben. En aan het werk in Excel. En op het moment dat we hulp nodig hebben is er dat enkele punt van toegang. En dat vindt zich hier in de vorm van een sinaasappel in de systeembalk. En met deze ene klik die ik daar opbreng, heb ik eigenlijk mijn ondersteuning in de context van wat ik aan het doen ben al gelijk in beeld. Zoals je kunt zien wordt het scherm ietsje opzij gedrukt. Ik heb hier een support venster en dat herkent dat ik aan het werk ben in Microsoft Excel 365. Met allerlei helponderwerpen. Dan nou ga ik het bijvoorbeeld niet doen aan de hand van Excel. Ik pak iets uit de zorg. Maar ik wil even laten zien dat de cross applicatie op één plek van toegang applicaties ondersteunen. Ga ik bijvoorbeeld naar Microsoft Teams toe. En ik switch naar Teams. Dan zal het support herkennen. Hé, het aan het werk in een andere applicatie. Laat ik Microsoft Teams tonen. Nou, datzelfde geldt voor bijvoorbeeld het werken in een andere applicatie, bijvoorbeeld een zorgapplicatie. En dit is nu een webapplicatie. Dus je zag net een desktopapplicatie. Ah, hetzelfde geldt voor desktopapplicaties. En ik pak er nog even een andere als voorbeeld: Salesforce, een andere webapplicatie. En wederom zie je dat de content wordt getoond op basis van de context. Nou, bijvoorbeeld wat ik aanpak, ik zal Salesforce sluiten. Iets meer in uh, hetgeen wat we nu aan het doen zijn. Ik heb een EPD, in dit geval een ECD voor me. Uh, pluriform van Adapcare, dat gebruik ik nu in dit uh, als voorbeeld. Maar een ander zorgsysteem zou hiervoor ook uh, in de plaats kunnen staan. Nou, wat je hier nu ziet gebeuren is dat de context wordt herkend en de context ziet waar ik nu me bevind. Maar niet alleen op het hoogste niveau van de applicatie, ook op een dieper liggend niveau. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld hier naar aanmelding ga... Dan zal die context zich zodanig aanpassen en de context herkennen waar ik me nu bevind. En andere contexten, het content tonen, die meer relevant is voor waar ik me op dit moment uh, bevind. En um, nou zie ik dat ik ben ingelogd als een verkeerd persoon. Dus ik ga heel even een ander pakken. Um, waar ik het voorbeeld wat meer op aanspreek. Dus ik heb even een andere login gepakt. Even kijken of dit de goede is. Ja, deze. En iets anders scherm, anders uh, klopt mijn instructie niet met wat ik nu aan het doen ben. Um, automatisch wordt de content niet alleen getoond in de context van de applicatie, maar ook mijn rol wordt herkend. Dus het zou kunnen zijn dat mijn collega's en ik naar hetzelfde scherm kijken, maar toch andere hulpmiddelen te zien krijgen in het supportvenster, afhankelijk van onze rol die wij vullen. Optioneel, hoeft niet, kan wel. Nou, ik ga aan uh, in de context van wat ik nu aan het doen ben, stel ik heb hulp nodig bij een actie. Nou, Henk noemde precies genoeg informatie net voor een effectief performance support systeem, maar dat precies genoeg is natuurlijk verschillend voor een uh, ieder. De ene heeft stap voor stap instructies nodig, de andere heeft meer uitgebreidere instructies nodig. Of als je iets nog nooit hebt gedaan of een taak moet overnemen van een collega, wil je misschien wel een voorbeeld bekijken voor het daadwerkelijk uit te gaan voeren in het systeem. Nogmaals, we krijgen dadelijk een, een, een non-IT voorbeeld, uh, zo dadelijk er nog achteraan. Dit is even in het kader van het werken met een, uh, met een ECD. Nou, ik wil bijvoorbeeld weten hoe dat ik nu een cliënt moet inschrijven. Nou, ik heb daarvoor onder andere een stap-voor-stap -stap instructie. En die stap-voor-stap -stap instructie zal ik openen en die wordt getoond zij aan zij met de daadwerkelijke applicatie. Nou, even vooruitlopend op het maakproces en het onderhouden van dit. Um, om dit te maken kun je natuurlijk knippen, plakken, teksten typen, de Auteursoftware die je eigenlijk bijhoort bij, bij zo'n tool, is in staat om dit automatisch voor je te genereren op basis van het één keer echt daadwerkelijk uitvoeren in de applicatie. Dus het maakproces van dit is heel laagdrempelig en kan vrij snel worden gemaakt en misschien nog wel belangrijker worden onderhouden. Nou, voor de eindgebruiker biedt het mij ondersteuning in wat ik moet doen. Dus ik kan hier de stap voor stap instructie zoals die binnen jullie organisatie geldt, hoe jullie werken met. Jullie ECD of EPD uh, um, uh, kan, kan hier worden beschreven. Nou, klik op uh, aanmelden, die stap heb ik genomen. Uh, eventueel uh, additionele informatie, uh, die je dat kunt zeggen, een, een aanvullende tip. En ik kan vervolgens daar die instructie uh, invoeren. Nou, ik moet in het veld achternaam bijvoorbeeld iets invoeren. Uh, ik zoek op een bepaalde naam, ik moet klikken op de knop zoek. Mocht ik die knop zoek niet kunnen vinden, een beetje onwaarschijnlijk in dit venster, kan ik er eventueel nog zelfs overheen bewegen. En dan wordt er ingezoomd op het scherm om te laten zien, daar zit die knop. Dus alles ten behoeve van die gebruiker zo snel mogelijk in de praktijk ondersteunen. Nou, vervolgens wordt er gezocht en ik volg die instructie verder. Nou, ik moet nu een nieuwe cliënt gaan invoeren uh, en ik kan daar die stappen voor gaan uitvoeren. Nou, voordat ik hiermee verder ga met deze instructie, dit is één manier van ondersteunen, stap voor stap ondersteuning. Wil ik wat meer uitgebreidere documentatie, wat meer details, dan kan ik bijvoorbeeld een uitgebreidere instructie openen. Eer in de vorm van een leesdocument. Hier pak ik even een voorbeeld. Ook een, een IT gerichte instructie van wat ik moet doen. Maar dan aangevuld met eventuele extra informatie om wat uitgebreider de gebruiker te informeren. Maar ook informatie die niet per se te maken heeft met het gebruik van de applicatie. Maar meer met je werkzaamheden, maar wel in de context van wat ik hier aan het doen ben, kan worden toegevoegd aan zo'n systeem. Want jullie organisatie heeft waarschijnlijk al een hele reeks aan documenten, aan voorbeelden, quick reference cards, plaatjes, misschien wel referenties naar overheidswebsites met regelsgeving, eh, AVG regels, et cetera. Alle documenten die in het kader van het werk wat ik nu aan het doen ben... Kan ik contextgevoelig ontsluiten. En ik pak hier even een, een, een, een voorbeeld. Handleiding voor de eerste verantwoordelijke. Ik klik daarop en die wordt geopend. Maar ik heb hem wel aangeboden gekregen in de context van mijn huidige werkzaamheden. Nou, dit is een, een documentje van Adap Care zelf. En dat kan ik dan op dit moment gaan verwerken. Goed, um, naast detailgegeven stap voor stap. Ik noemde al, mocht ik iets zo lange tijd niet hebben gedaan, of het willen leren op de werkplek, wil ik nu op dit moment natuurlijk niet de volledige cursus in. Wel onderdeel van de tool. En ik noemde al, wij ondersteunen het hele proces, zowel ter voorbereiding, momenten waarop je iets nieuws leert of je, je gaat verdiepen. Als de momenten op de werkplek worden ondersteund, hè, wanneer je iets vergeet bent hoe dat iets werkt, wanneer je met uh, een, een, een wijziging te maken krijgt of wanneer je een probleem hebt en dat wil oplossen. Nou heb ik iets lang niet gedaan, wil ik niet een volledige cursus in, maar ik wil misschien wel een klein stukje simulatie kijken wat te maken heeft met wat ik nu aan het doen ben. Een kort stukje, uh, uh, een kort stuk e-learning, een e-learning blokje. Nou, ook dat is mogelijk en wordt ook gemaakt met de tool, ook door middel van een simpele opname. Nou, uh, alles gebrand hè, in het kader van je eigen organisatie eventueel, zodat de look and feel herkenbaar is voor de gebruiker. En hier kan ik een stukje interactief leren hoe dat dit kleine stukje werkt voor die aanmelding. Dus ik heb hier een, uh, een ondersteunend persoon erin. Ik heb een e-learning met een interactieve instructie. Klik op het menu aanmelden. Ik kan dat daadwerkelijk doen. Uh, klik in het achternaam, doe ik dat fout en ik klik ergens anders, uh, klik, klik hier in het venster, feedback erbij en uiteindelijk laat hij zien waar ik moet klikken. Nou, op deze manier kan ik interactief dat een keer doorlopen zonder daadwerkelijk iets in de uh, echte uh, applicatie uit te gaan voeren. Nou, klik op zoek enzovoort enzovoorts. Deze informatie is voor de gebruiker te ondersteunen direct. Nou, op het moment dat je te maken hebt met een, een breder proces, want het aanmelden van die cliënt is natuurlijk maar één stap in het hele zorgtraject. Daar komt natuurlijk veel meer bij kijken. En niet alleen ik speel daarin een rol, maar mijn collega's spelen daar ook in een rol. En om daar meer inzicht in te krijgen, in het proces, kunnen in de context van wat ik aan het doen ben, ik zal even de e-learning sluiten, bijvoorbeeld ook procesinformatie kunnen worden opgenomen. Nou hier heb ik een voorbeeld aan de hand van uh, een, een proces voor de ambulante zorg. Dus ik ben hier bezig met dat, uh, met dat geheel en ik klik op dat proces. En op dat moment wordt het bijbehorend portaal geopend wat onderdeel is van de oplossing. Waarin ik een proces kan bekijken. En dit is slechts een voorbeeldproces. En het voorbeeldproces toont de, uh, de aantal stappen die het proces doorloopt. Heel rechtlijnig, eenvoudig om te, gebruik, uh, te, te begrijpen door een, uh, een eindgebruiker. En aan elke stap zitten bijvoorbeeld ook rollen gekoppeld. Zo zie ik dat de ambulant begeleider in deze stappen een rol speelt. En dat de klantadviseur hier aan te pas komt. Misschien in het aanmeldingsproces en misschien ook nog wel later hier bij de afronding. Maar tussendoor daar niet specifiek een rol in speelt. Nou, op elk niveau van informatie kan dan ook weer documentatie worden gekoppeld. Dat kan zijn een pdf, dat kan zijn een werkinstructie, dat kan zijn een link naar een extern, uh, externe bron. Een YouTube video maakt eigenlijk niet uit waar. Dus op deze wijze proberen we die gebruiker te ondersteunen op de werkplek, simpel stap voor stap, meer ingegevens in die nodig, misschien zelfs een stukje zelf eenheid, een eenheid voor zelfstudie, om mezelf wat wijzer te maken, een procesoverzicht enzovoorts. Zo kan ik bijvoorbeeld ook complete andere informatie koppelen, als in het zorgtraject bijvoorbeeld ergens van toepassing is dat ik... Uh, um, de gebruiker ergens uh, die, die, die eenzaamheid heeft en, en die, die, die daarin geholpen moet worden, uh, sociaal uh, aan de gang moet hebben, nou moet ik daarvoor iets hebben. Hier even een voorbeeld van de sociale kaart van uh, uh, Vendraai. En op die manier kan ik daar ook weer gaan zoeken naar relevante, gerelateerde informatie. Nou, mocht er support nodig zijn, ook daarvoor wordt rekening gehouden, kan ik contact opnemen bijvoorbeeld met de... Supportdesk van Pluriform als het om de applicatie gaat, maar het kan ook een contact intern zijn als het niet zozeer gaat over de applicatie zelf, maar meer over de werkzaamheden. Nou, het kan bijvoorbeeld worden gekoppeld aan Teams of aan een ander programma waarmee jullie intern communiceren. Nou, dit even als een praktijkvoorbeeld voor het ondersteunen op de werkplek. Oproepbaar altijd in de context van de actieve applicatie en cross applicatie ondersteunend. Nou, ik noemde net even al het portaal. Daar wil ik nog heel even naar terug. Ik zal deze even sluiten. Ik pak het portaal er even bij. Het portaal is ook rechtstreeks benaderbaar. Hè, dat de gebruiker hier rechtstreeks naartoe gaat. Dus niet in de context. En ook daar kan zonder die context kan direct het proces worden benaderd. Nou heb ik hier wat meer processen in zitten uh, in deze demo dan alleen gerelateerd aan de zorg. Maar ook dat proces van pluriform. Met die ambulante zorg kan dus direct worden benaderd vanuit het portaal en daar de kennis uh, tot zich genomen worden. Een vraagmaak aan de hand van onderwerpen of zelfs volledige trainingen. Dus op het moment dat er een volledige training zou moeten plaatsvinden om je voor te bereiden op een applicatie. Dan wel gefocust op de belangrijkste dingen die je moet weten. En niet elk detail kan op deze manier aan de gebruiker worden voorgeschoteld. Hier bijvoorbeeld een pluriform basistraining. En die basistraining die richt je dan zelf in met alle informatie die je voor de gebruiker relevant is. En die informatie kan komen uit ons systeem, maar heb je al documentatie liggen, kan deze ook worden opgenomen in diezelfde training. En die wordt getoond aan de gebruiker op basis van de rol dat die gebruiker heeft. Nou, Ik ben hier ingelogd als een admin, dus ik heb een uitgebreide rol, maar op basis van rollen uh, kan eventueel andere content worden getoond. Um, Jelle, voordat ik uh, overga naar het mobiele stukje hiervan, uh, zijn er uh, in de tussentijd vragen die ja. gekomen uh, naar van aanleiding van dit? Ja, wel uh, degelijk. Uh, de vraag luidt, uh, iemand is benieuwd hoe dit eruit ziet op het smartphone, nou volgens mij ga jij dat zo, uh, laten, zo laten zien. zien. Ja. Dus ja. dat is, uh, dat is één. Uh, maar die vraagt ook, stel dat je dit bijvoorbeeld generiek wil maken, dus niet op medewerker. Want ik denk dat daarmee bedoeld wordt, dus niet op rolniveau, wordt dat ook wel eens gedaan. Uh, nou sterker nog, dat wordt heel veel gedaan. Ja. Want uh, je, kijk, als je het op rol gaat doen, hè, hoe, hoe meer gedetailleerd je het gaat doen. En je wilt per rol informatie aanbieden, moet die informatie dus ook per rol beschikbaar zijn. Meestal ja. beginnen klanten klein. Uh, ik noem net in het voorbeeld, zag je in die context help, je zag stap voor stap, je zag detail, je zag uh, simulatie, je zag processen. Nou zo beginnen de meeste klanten niet. De meeste klanten beginnen eigenlijk vaker alleen maar met stap voor stap ondersteuning. En dat is dan een vereenvoudigde vorm. En dan ook nog generiek. Dus niets per se per rol. De rolverdeling wordt eigenlijk ook al redelijk door de applicatie zelf bepaald. Dus op het moment dat ik in een applicatie zit. En ik zit in een bepaald scherm. Daar komen niet alle gebruikers van elke rol kom, komen daarin. Dus op basis van het scherm waar je in zit. Wordt eigenlijk al een beetje die rol vorm gegeven. Want als jij daar niks te zoeken hebt. Zul je ook niet geconfronteerd worden met die informatie. Dus dat bakent zich al af. Dus het antwoord is duidelijk ja. Ook generiek. Een merendeel van de klanten begint generiek. En besluit later eventueel over te gaan naar rollen. Maar lang niet alle doen dat. Andere vraag op dit moment ja. nog Jelle? Nee dankjewel voor nu. Uh, heb ik er nog okay. geen open staan. Ja, uh, een klein stukje voor het, uh, voor het mobiele deel. Nou, uh, uh, voor het mobiele deel. Sowieso is deze waar je nu naar kijkt. Is een responsive design. Nou, wat wil dat zeggen? Op het moment dat ik het scherm kleiner maak. Dan zul je zien dat het scherm zich gaat aanpassen aan de grootte van het scherm. Dus op het moment dat ik hier kleiner in zit. Dan komt er een omslagpunt. En dan wordt het geschikt gemaakt voor mobiel. Maar nou, ik ga het niet daadwerkelijk zo laten zien. Ik ga het daadwerkelijk mobiel laten zien. Het is altijd een beetje uh, hopen dat dat uh, gaat zoals het uh, moet gaan. Ik heb hier een applicatie. Ik zal even mijn achtergronden weghalen. Zodat we focussen op de applicatie. Zodat ik mijn telefoon kan delen. Dat ga ik nu proberen. Dus, uh, het gebeurt altijd live. Dus even hopen dat dat gaat zoals het moet gaan. Dus ik maak nu de verbinding met mijn telefoon. Nou dat lijkt goed te gaan. Zo, dat kan wel even ingeklapt worden. Dus ik kijk nou letterlijk naar mijn telefoon. Zo. En hier heb ik diezelfde applicatie. Heb ik mobiel. Hè? Wat je net zag in die, uh, die verkleinde versie. Die ik net hier toonde. Hier. Die zie ik nu op mijn mobiele telefoon, daadwerkelijk. Dus je ziet dat het al is aangepast. Nou, dit is eigenlijk een vrij simpele manier waarin je niet eens een app nodig hebt. Dus dit is eigenlijk een mobiele weergave. De content die je echter toont, normaal gesproken op een mobiele telefoon... zal natuurlijk niet die volledige zorgapplicatie zijn. Want niemand gaat een e-learning of een instructie volgen... die eigenlijk bedoeld is voor op een desktop weergave op je mobiele telefoon. Want je applicaties zijn daar anders en vaak heb je hulp nodig... die niks met een telefoon te maken heeft. Maar je loopt rond in de gang... Uh, je ziet dat er ergens hulp geboden moet worden, er moet een bed opengeklapt worden, anders versteld worden. Uh, je moet je handen desinfecteren, je moet de patiënt omdraaien. Nou, jullie kunnen het beter bedenken dan ik. Um, je hebt dus heel andere hulp vaak nodig, op het moment dat jij actief aan de gang bent. Dus uh, de manier van werken is dan ook verschillend. Hè. Ik tik nu met mijn, mijn vinger op het uh, menuknopje, ik zal hem eventjes uh, terugpakken, linksboven. Uh, het klapt uit, ik kan daar ook weer naar onderwerpen, naar cursussen, uh, eventuele uh, uh, procesinformatie, nou, ik ga nu naar de lijst onderwerpen, en ik heb hier onderwerpen onderverdeeld naar, nou, en wij hebben slechts hier een voorbeeld gemaakt, uh, niet het meest geavanceerde, niet het meest logische misschien, maar een voorbeeld om een groepering aan te brengen, die groepering is volledig uh, vrij, dus ik kan naar hygiëne, ik kan naar werkhouding, en daar heb ik mijn instructies staan, nou, en die instructies kunnen weer in allerlei formats uh, gegoten worden, dat kan zijn een e-learning, dat kan zijn een pdf, hè. Ik pak hier een, een, een pdf, ik draai mijn telefoon even een, een kwartslag, dat wil beter je lezen op het scherm. Dat kan zijn een pdf die ik beschikbaar stel aan mijn gebruikers, die ik nu op mijn telefoon benader. Um, ik zal deze even sluiten, ik keer hier even terug naartoe. Dat kan zijn een stap voor stap instructie. Hè? Hoe, uh, hoe, uh, wat is de werkhouding bij het iemand omdraaien in een bed? En uh, ik zie dat de letters vrij klein zijn. Dat kan uiteraard worden aangepast. En ik met mijn vingers scroll ik nu over het scherm om die stap voor stap instructie in plaatjes te bekijken. Dit kan met tekst, dit kan met afbeeldingen, dit kan uiteraard ook met behulp van uh, video. Ik pak ik nog even een andere. Dit gaat over het, uh, uh, ik wil hem even zien, hogerop. In bed met handdoek en glijzel. Nou ik uh, weet zelf daar heel weinig vanaf. Maar ik wil even het voorbeeld uh, tonen. Afbeelding, textuele ondersteuning uh, die je ziet. ziet. Laat ik nog een ander voorbeeld tonen. Uh, zodat je even wat, uh, wat verschillen ziet. Ik ga even terug naar onderwerp. Ik klik, uh, kan het op de telefoon niet aanwijzen. Want je ziet mijn vinger niet. Uh, ik ga nu even terug naar het menu onderwerp. En ik pak even een voorbeeld uit hygiëne. Uh, ook daar weer uh, een, een volledige handleiding eventueel tonen. Kan. Hè, uh, kan hem ook weer draaien. Is vaak minder geschikt voor op een mobiele telefoon. Maar op basis van wat jullie zelf beschikbaar hebben. Kan die wel worden toegevoegd. Ik zou hier adviseren om het formaat wat meer te pakken. In een formaat geschikt voor op de telefoon. En dan is bijvoorbeeld het voorbeeld wat je hier ziet wat veel makkelijker. Dit is een, een echt geschikt voor een telefoon in dit geval. In stand recht. Ik swipe, hè, zoals het symbooltje aangeeft, naar links. Om naar de volgende pagina te gaan. Een instructie over uh, handen desinfecteren. Overigens die is uh, ter plaatse bedacht. Dus komt niet officieel van een, uh, van een ziekenhuis af. Filmpje hier wel. Uh, ik swipe verder. Eventueel koppelen van een, een, een video. Die video kan ik afspelen. Ik zal het scherm nu niet draaien. Dan krijg ik hem volledig in beeld. Maar uh, omdat ik nu mijn scherm deel met video... Wordt dat de, gaat dat eventjes niet goed tonen. Dus ik laat hem even zo staan. Er zit ook geluid bij. Als het goed is horen jullie die niet. Dus ik word zelf gestoord door een, een, een textuele uitleg van de persoon. Maar dit kan natuurlijk ook om die gebruiker te, te ondersteunen. Nou, Zo kunnen zelf op basis van, uh, van, van vele leermaterialen kan dit ook op telefoon worden ondersteund. Nou, dit is rechtstreeks via een, een, een webinterface, dus vraagt niets aan installatie. Hetgeen wat je al op het web hebt, wordt hier daadwerkelijk getoond. Een stap verder moet, zou een app zijn waarmee je een specifieke app op je telefoon opent. Uh, overigens hoef je hier niet naartoe te bladeren door op de, je browser te klikken en dan een URL in te vullen. Dit kan met een simpele shortcut op je telefoon worden aangebracht. Waarmee je rechtstreeks toegang kijkt tot uh, deze pagina specifiek. Of een van de andere pagina's binnen dit hoofdmenu. Nou, op deze manier kunnen we die gebruiker makkelijk ook uh, ondersteunen op een mobiel device. En uiteraard iPad geldt hetzelfde voor. Jelle, heb jij nog vragen ja, binnen? Ja. Ja, dank, Twan. Ja, ik, heb, ik heb zeker nog enkele vragen en uh, zeker ook een paar heel interessante vragen. Aan jou, Twan. Uh, kun je door middel van het scannen van een QR-code op, op een middel passende instructie voor het middel getoond worden. Dus ik denk dat zeker. Ja, ja. We maken gebruik van QR-code. Dus het scannen van een QR-code doe je met je camera natuurlijk van een mobiel device. Hè. Uh, uh, en meestal een telefoon. Uh, iPad kan ook, heeft dat ook. Maar het zal meestal een telefoon zijn die je daarvoor gebruikt. Naast QR-code gebruiken we uh, Neerfield communication. Jullie kennen dat ongetwijfeld van het betalen met de telefoon. Hè. Als je hem dicht bij een betaal uh, device houdt, dan wordt er mee betaald. Nou, iets vergelijkbaars is er met hele simpele uh, chips in de vorm van stickers, labels, pasjes uh, die je overal kunt opplakken. En op het moment dat je die scant, kom je direct uit bijvoorbeeld op een van deze pagina's of een menu van onderwerpen, bijvoorbeeld hygiëne. Het kan ook zijn dat je rechtstreeks hier in deze, oh, ik wilde met mijn muis op klikken, dat gaat natuurlijk niet, rechtstreeks in zo'n instructie terecht komt. Dat kan uiteraard ook, alleen voor handen zal dat wat, maar het zou kunnen met een QR-code op, op het dispensertje. maar ik weet niet of dat in de praktijk nou een goed, goed voorbeeld is. Maar het kan wel. Nou, naast dat moet je ook denken bijvoorbeeld aan, aan, aan iBeacons. Voor degenen die daar niet mee bekend zijn, iBeacons zijn eigenlijk, nou vergelijk het met als je de grens overgaat van Nederland naar België en je krijgt een sms gepusht. Nou, Dat moeten ze weten op basis van je locatie. Nou, een iBeacon is meer een, een, een locatiedetectie op een, op een kleinschalig niveau. Je loopt een OK binnen en op basis van dat je die OK binnenloopt, ziet het systeem. Hey, je bent binnen zoveel meter van dat beacon af, dan heb je deze support beschikbaar. Ook daar kun je aan denken. Nou, andere contexten zijn uiteraard ook mogelijk om op die manier contextgevoelig te zijn. Dus ik denk breder dan QR-code daarin. Ja. ja, dank Twan. Dat is helder. Ik heb nog één uh, vraag openstaan, ook met het oog op de tijd. Dus uh, kunnen we het bijna afgeronden. Maar één vraag, en die is wat meer algemener, wellicht uh, dat Henk die kan antwoorden. Uh, werkt jullie die oplossing ook samen met een LMS? Ja, zeker. Kijk, uh, alle instructie die uh, gemaakt wordt, uh, die wordt ook weer uh, daar waar uh, zinvol is. Kun je, daar een, uh, kun je dat structureren tot een training? En, uh, die, uh, en dat kan uh, worden. Uh, geüpload naar een LMS als training en daar dan ook uh, zeg maar uh, kan daar een stuk tracking en uh, rapportage plaatsvinden. Uh, soms kunnen we zelfs volledig integreren met het LMS, waardoor je niet eens handmatig hoeft te uploaden uh, en het uh, zeg maar via een uh, zogenaamde API uh, gekoppeld wordt met het LMS. Dus uh, ja, zeker voor de momenten 1 en 2 van leren is dit relevant de, uh, en kun je zeg maar koppelen met een LMS. Ja, op het moment dat dat trouwens gebeurt, ik deel mijn scherm als het goed is nog. Ja, vestigen. Die stopt, nee. Elke cursus die je hier ziet, die je samenstelt. kan worden geëxporteerd naar het SCORM-formaat en in de LMS gezet. Wat we dan meestal doen, is dat die dan niet hier benaderd wordt, maar dat dit doorlinkt naar het LMS zelf, omdat dan het LMS meer leidend is, omdat dat toch al door de organisatie wordt gebruikt. Is dan ook zinvol? Ja. En kan overigens ook. beide manieren benaderbaar. Oké. Dankjewel. Dan hebben wij volgens mij, of ik heb het verkeerd, we hebben geen questions meer openstaan. Ook in de chat zie ik het niet staan. En mocht er nee. nog een vraag zijn op de Valreep, via de chat of via de questions sectie aan de rechterkant, kunt u uw vraag stellen. En achteraf is het natuurlijk ook nog altijd mogelijk om iemand van ons te benaderen met een vraag uiteraard. Dan denk ik ook, ja, gezien de tijd, dan... Dat we af kunnen sluiten. dan bedank ik iedereen voor de, voor de aandacht. Ik hoop dat jullie een ja, interessante inzicht hebben opgedaan op het gebied van ja, digivaardig in de zorg. Maar ook op het gebied van ja, nieuwe technologieën, onder andere performance support. We hebben nu een kijk in de praktijk laten zien. Ja, mocht u na de rat nog vragen hebben, mocht u nog interesse in een specifiekere, in een afspraak, in een voorafspraak met een van ons, laat het ons weten. We zorgen dat jullie de opname achteraf gestuurd krijgen, dan kunnen jullie nog altijd even op jullie gemak. Bekijken of eventueel delen met collega's. Nou als jullie niets meer. Uh, hier, hier, als jullie niets meer toe hebben. Uh, Henk en Twan. Dan denk ik dat we af kunnen sluiten. Nou, we hebben nog heel veel toe te u. voegen. Maar het gaat aangezien de tijd. Worden. Iedereen bedankt voor de aandacht. Ja hartstikke bedankt voor de aandacht. en Tot ziens. Dankjewel okay. voor het uh, meedoen. Dank, Dank je. Oh, ja.